Waar bestaat zo'n grote boom nou eigenlijk uit? Is het aarde? Is het water? Zo'n boom bestaat eigenlijk voor 95% uit gebakken lucht. Alle groene onderdelen en de bladgroenkorrels daarin, die bakken die lucht zo, dat, er, dat al die lucht nuttig blijkt voor de plant om uiteindelijk zo gigantisch en massief te worden. Laat me dat even uitleggen. Hè? Jullie weten inmiddels wel: bladgroenkorrels in bladeren die voeren fotosynthese uit. Het doel van fotosynthese is het maken van één stof: glucose. En om glucose te maken heb je twee stoffen nodig: CO2 uit de lucht en water uit de grond. Die CO2 die wordt volledig omgezet in glucose en van dat water heb je eigenlijk maar een heel klein stukje nodig van die waterdeeltjes om uiteindelijk ook volledig glucose te krijgen de rest van het water wordt omgezet in zuurstof waar de plant op dat moment niet eens zo heel veel aan heeft zuurstof is dus eigenlijk gewoon een bijproduct van die fotosynthese maar voor het maken van die glucose uit die twee simpele moleculen, is energie nodig. Dat gaat niet zomaar vanzelf en die energie, die halen ze uit zonlicht. Dus, samenvattend, hebben we nu het proces van fotosynthese goed kunnen beschrijven. CO2 plus water geeft met behulp van zonlicht, glucose en als bijproduct zuurstof. Ik ga in het volgende deel wat dieper in op hoe dat scheikundig werkt, maar dat hoeven jullie niet per se te begrijpen. Als je dat liever overslaat, omdat je denkt dat het moeilijk of verwarrend zal zijn, skip dan door naar de tijd die nu op het scherm staat. Fotosynthese is dus een proces waarbij CO2 en water met behulp van zonlicht worden omgezet in glucose en zuurstof. CO2, water, glucose en zuurstof zijn allemaal stoffen die bestaan uit moleculen. Fotosynthese is dus een proces waarbij sommige moleculen worden omgevormd tot andere moleculen. Scheikundig kun je dat proces met de moleculen beschrijven opschrijven in de vorm van een reactie. Een scheikundige reactie. CO2 plus H2O dat is scheikundige taal voor water, worden omgezet in C6H12O6, dat is glucose, en O2, dat is dan zuurstof. Elk van die setjes van letters geeft de bouwstenen aan waar het molecuul uit is opgebouwd. Elk van die bouwstenen noemen we dan weer een atoom. CO2 bestaat uit één C-atoom, C staat voor koolstof en 2 O-atomen, wat staat voor zuurstof. H2O bestaat dan uit twee H-atomen, H staat voor waterstof, en 1 O-atoom. En zo kun je dat ook voor glucose en zuurstof zo uitschrijven. Je kunt deze reactie dan ook weergeven met behulp van bolletjes. Dit molecuul, CO2 bijvoorbeeld, bestaat uit één zwart C-bolletje en twee rode O-bolletjes, waarbij elk van die bolletjes natuurlijk weer staat voor een atoom. Wat je meteen kan zien, is dat er links veel minder bolletjes staan dan rechts van de pijl. Links zit er bijvoorbeeld maar één C, hè, daar in die CO2, maar rechts, het glucose-molecuul, heeft zes van die C-bolletjes, zes C-atomen. Eigenlijk wil je dat aan allebei de kanten evenveel bolletjes van elke soort voorkomt. Met andere woorden, je wil aan het begin van een scheikundige reactie, wil je dat alle atomen er zijn die je ook aan het einde van een scheikundige reactie hebt. Alleen dan misschien in een andere samenstelling, in andere moleculen. Dat kun je bewerkstelligen, dat kun je krijgen door van sommige van die moleculen, veel vaker te laten voorkomen. Zodat alle C'tjes, alle H'tjes en alle ootjes aan allebei de kanten van de pijl evenveel voorkomen. Je zou zelf kunnen uitpuzzelen hoe dat werkt en dat is een leuke uitdaging, maar ik heb het ook alvast voor jullie gedaan. Als je nou zes van die CO2-moleculen neemt en zes van die H2O-moleculen, als je dat met elkaar laat reageren, Waarvoor energie nodig is in de vorm van zonlicht, dan gaan die C'tjes van die CO2 allemaal onderdeel vormen van dat nieuwe glucosemolecuul. Daarnaast kan ook de helft van die O'tjes van die CO2 ook allemaal naar dat glucosemolecuul. En dan ook nog, hè, glucose, daar heb je ook 12 H'tjes voor nodig: hè, C6H12O6. En die 12 haatjes, daarvoor kun je dus haatjes gebruiken van 6 H2O-moleculen. Dan hou je nog over 12 ootjes. 6 van de CO2 en 6 van de H2O. En die kunnen prachtig perfect worden omgezet in 6 zuurstofmoleculen, 6 O2-moleculen. En zo kunnen lucht en water uiteindelijk samen zo'n boom vormen. Hoe goed die fotosynthese kan lopen. en hoe goed andere processen in een plant kunnen verlopen. hangt af van een aantal factoren. Factoren zijn omstandigheden waarin een plant zich bevindt. Neem bijvoorbeeld dit basilicumplantje. Ruikt verrukkelijk. Ik ga er straks lekker pasta mee maken. En dit heb ik laatst gekocht bij de lokale supermarkt. En ik heb de verpakking nog erbij. ...die mij precies vertelt hoe ik het beste dit plantje kan verzorgen. Op de verpakking staat... ...verzorging van de plant. Dubbele punt. Plaats de basilicum buiten de koelkast... ...op een lichte plek, het liefst niet in de volle zon... ...en geef de plant om de dag water. Zulke zaken, hè, zoals bijvoorbeeld... ...wat voor temperatuur zo'n plant inleeft... ...hoeveel licht... Zo'n plant krijgt en hoeveel water zo'n plant krijgt, dat zijn allemaal goede voorbeelden van factoren. Factoren die beïnvloeden hoe de plant kan functioneren. En als een plant uiteindelijk, hè, ik heb een basilicumplantje nooit lang in leven kunnen houden. Als, je niet goed, als de factoren in de omgeving niet goed bij de plant passen, dan zal die plant waarschijnlijk niet overleven. Zo'n nachts zonder zonlicht vindt dat hele proces van fotosynthese natuurlijk niet plaats. Maar nog steeds zit zo'n boom s'nachts bomvol leven. Aan het proces van fotosynthese zelf, dat maken van glucose, heeft die plant zelf helemaal niet zoveel. Het gaat erom wat zo'n plant uiteindelijk met die glucose doet. Een groot deel, of een redelijk deel van de glucose, wordt omgezet in bouwstoffen. Zodat uiteindelijk een plant van zo'n kleine plant, tot zo'n boom achter me, ontzettend groot en goed kan groeien. Daarnaast wordt een deel van die glucose wordt omgezet in reservestoffen. Zodat ook, als het s'nachts donker is, de plant nog steeds glucose kan gebruiken. Maar misschien wel het belangrijkste wat planten met deze glucose kan doen, is het verbranden. Niet alleen planten trouwens. Alle organismen hebben glucose nodig om te verbranden. Wat is het doel nou eigenlijk van het verbranden van glucose? Met het verbranden van glucose proberen we energie te creëren. Energie die planten nodig hebben voor alle processen. Groeien, het maken van stuifmeel, het maken van bloemen en vruchten. Alles. Dag en nacht. En ook jij moet glucose verbranden. Om te spelen, om te rennen, om te leren. En nog veel meer. Alles wat je kan bedenken afhankelijk van de verbranding van zuurstof. Maar wat houdt die verbranding nou eigenlijk in? Voor die verbranding is het nodig dat je glucose samenbrengt met zuurstof. Dat samenbrengen dat doen we in een organel, dat jullie misschien nog wel kenden, het mitochondrium. Mitochondriën, daar komen de glucose en zuurstof samen om uiteindelijk energie te creëren voor de hele cel. Daarbij komen ook twee stoffen vrij: CO2 en water. Dus heb je de hele vergelijking: glucose plus zuurstof in mitochondriën geeft CO2, water en energie. Nu kun je misschien. Als je goed hebt opgelet in het filmpje, valt je misschien eens op. Dit is precies het proces van fotosynthese omgekeerd. Om het op een andere manier te zeggen, glucose kun je zien als een soort batterijtjes. Je kunt glucose maken door energie in moleculen te stoppen. En door die glucose te verbranden, kun je die energie op een andere manier weer gebruiken. En telkens als je die energie gebruikt dan komen ingrediëntjes voor die batterijen komen weer vrij in de vorm van CO2 en water. Die dan weer kunnen worden omgezet in glucose, waar, waar zuurstof bij vrijkomt. Die glucose kan weer worden verbrand met behulp van zuurstof, waarbij CO2 en water vrijkomt. CO2 en water kunnen we weer worden gebruikt om glucose te maken, waarbij zuurstof vrijkomt. Die glucose kan weer worden verbrand met behulp van zuurstof, waarbij CO2 en water vrijkomt. CO2 en water kunnen weer worden gebruikt om glucose te maken waarbij zuurstof vrijkomt. Die glucose kan weer worden verbrand met behulp van die zuurstof waarbij CO2 en water vrijkomt. CO2 en water kunnen weer worden gebruikt om glucose te maken waarbij zuurstof, vrij zuurstof, zuurstof vrijkomt. <tos> ah, ja, fijn. Het is dus een kringloop. Een kringloop waarbij de hele wereld betrokken is. Planten als makers van voedingsstoffen, als makers van glucose en alle organismen als gebruikers van die voedingsstoffen. Die uiteindelijk, die gebruikers die er weer voor zorgen dat planten altijd weer materiaal hebben om die voedingsstoffen, die glucose, weer te maken. Wij ademen zuurstof uit in, planten ademen zuurstof uit en in. En planten ademen CO2 in en alle organismen ademen CO2 uit. Tot zover alles wat ik wilde vertellen over planten. En dit is ook wat dat betreft de laatste video die ik maak voor het hele jaar. Ik, mijn rest alleen nog maar om jullie heel veel succes te wensen met de rest van het jaar en de rest van de biologie lessen.